Mijn klanten reageren heel goed op de Biflex. Ze zijn eigenlijk heel blij met de kleurtjes die in het gamma zitten, dat heel mooi is. En mijn nagelbijters ook, want dat zijn vaak de moeilijkste klanten. Daar hebben we het ook een paar keer op getest. En die zijn ook helemaal blij met het product, omdat het ook goed blijft zitten. Ik werk vooral met klanten die ook echt op zoek zijn naar het natuurlijke effect op de nagels. De in-in treatment dus de meesten willen het low-profile houden, heel mooi van kleur, maar niet te veel tralali, tralala. Heel fijn om te zien dat er altijd innovatieve dingen komen bij ProNails en dat er dan weer een nieuwe gel is. Zij vragen dan ook wat is juist het verschil als je dan kan uitleiden dat deze meer flexibel is, dat deze nog een natuurlijker gevoel gaat geven op de nagel. Dat is eigenlijk alles wat de klant wil de dag van vandaag. Hoe natuurlijker, hoe liever. Wat ook een groot voordeel is, is dat we zo dun weer kunnen werken. Dat is echt wel... En het fijne? Dat mensen die voor een naturelle gaan, dat die eigenlijk nog net dat artikeltje meer keuze hebben in de basic colors dat er al waren. Ik vind dat het vlot werkt. Het is zonder een potje, dus ook altijd met het penseeltje in het potje. Dus daar heb je ook al geen last meer van. En het is gewoon, je zou het boven alles verkiezen, vind ik persoonlijk, voor met de werk, ja.